Hoe moet je een Chromebook updaten? Eerst moet je zorgen dat je ingelogd bent en uh, verbinding hebt met internet. Dan druk je rechtsonder op het klokje. Je kiest van boven het tandwielicoon. Klikt aan de linkerkant op. Over Chrome OS, helemaal van onder. En dan zie je staan dat ik hier van boven kan controleren op updates. Ik kan dat eventjes doen, maar ik zit op de laatste versie. Zorg dat je dit doet. Daarna zou je de Chromebook moeten herstarten. Uh, en dan zou ik het nog eens controleren, want er zijn verschillende updates beschikbaar. Dus eventjes bij je thuis alles updaten. En hopelijk dan op school geen enkel probleem meer.